De familie Romein wordt mede mogelijk gemaakt door Wilo onderhoudsbedrijf. Daar zijn wij geweest? Echt waar? Nou, heb je alleen maar treinen gezien? Dan heb je nog meer gezien. Papa. Hij is open, toch? Ja. Vandaag zijn we in Mini World Rotterdam, een stad in een stad, en dat allemaal in Rotterdam. Minworld Rotterdam is de grootste overdekte miniatuurwereld van Nederland met een voorlopige oppervlakte van 600 vierkante meter in schaal van HO. De attractie heette voorheen Rails Minworld. De naam hebben ze veranderd op 27 april 2012. Ja. De attractie is gevestigd aan het Wena in Rotterdam, op loopafstand van het Centraal Station. World Rotterdam is geopend op 30 maart 2007. opvallend aspect is dat Mini World Rotterdam een eigen tijd kent. Een dag duurt daar veel korter dan in de rest van de wereld, namelijk maar 24 minuten. Daarna wordt het nacht en fonkelen duizenden lampjes in het donker. Na vier minuten ontwaakt men daar, wanneer alles weer in beweging komt. En heb je ook koeien gezien. een gezien. Ja, De familie Romijn wordt mede mogelijk gemaakt door Wilo Onderhoudsbedrijf.